Oh, dat is goed. Zoek oh. nou, je bij Kijk eens daar. En weet je wat ook leuk is? En weet je wat ook leuk is? Erwina.nl slash Rikse Dus erwina.nl slash Rikskeur, Dat is een al voor Ricky. Hey, ja, dat is hartstikke leuk. Echt, ga je me opzoeken. Leuk. Tof. Thanks. Dus dan uh -huh. gaan we samen gaan samen naar de dagje voor jullie morgen. Ja, maar ik ga ja, nou, naar de huisartvestering toe. Wat doe jij daar? Maak je de art? Ik maak paint boomart, so, oh sorry, ik produceer Nederlands praat, gedichten art, maak ik en uh, schilderij art. En wat art kunst, hè, dat weet je toch? Schilderijkunst, en wat maak jij allemaal daar? Oh, oh daar kan ik ook goed borduren. Oh, dat is leuk, man. Heb je wel goede ogen <lacht> nodig? Ja, maar ik ben met een mooie vlinder bezig. Het is mooi, maar die gaatjes zijn zo klein, zie je dat echt wel. Sorry, Noël, ik wil je niet uitlaten. Maar zie je dat echt wel? Terecht? Ja. ja. Okay. ja okay. Maar ik niet uit, kom niet uit. Mijn borduurpakket probeer probeer zelf al te ontwerpen. Maar het rasterpapier geeft niet echt mee. Maar <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> je hebt van die borduren ontwerpen, weet je dat? Dan kun je eigenlijk ja. Ja, je Ja, gedicht ontwerpen en uitborduren. Hé, hey Noël, ben je soms een oh. beetje verkouden. Okay. Oh, een beetje eens. <laughs> beetje, een beetje, oké, okay, sorry. Sorry vader. Gewoon niet vervelender. <laughs> oh, dat doe ik lekker dropjes eten. <laughs> ik hoor het inderdaad. Wat ben je aan het eten? Lekker dropjes. Dropjes, hoor. Geef even eentje door de telefoon in. Gooi even eentje in. Als dat zou kunnen. <laughs> Officieel, dropjes toch wel lekker? Ja, wel ja, lekker. Oeh, ik kan veel de radio uit nu of niet? Ik <lacht> kijk naar nou, die lacht het zo wel. Maar <lacht> Ja, ik had want die vindt mij niet leuk en dat wilde ik niet dat te blijken. het blijkt. Oh, ik had lekker lachen over lekker, vislikken. Ja, ik kan lekker, lekker aan die ja, gaan gaan ik gaan aan de suiker erop klikken. Mag ik ook even ademhalen, Koert? Wij <lacht> <Mijn> maken. <maat. lacht> voor jou mag het, hè? dat is belangrijker. Koert is niet zo belangrijk, wij zijn belangrijker. Maar dat is niet ook niet. Oh, en ik vind het hartstikke leuk om naar Radio 2 te bellen. U heeft gekeken naar... No, no, no, no, no, no.